Nu je ontwerp klaar is, kun je je nieuwsbericht gaan maken. Dat kan in PowerPoint of Google presentaties. Download eerst het basisbestand en open het met het programma dat jij gaat gebruiken. Begin met de titel. Schrijf je titel in grote duidelijke letters. Uiteraard mag je het lettertype aanpassen. Typ dan je bericht, houd het lekker kort. Zet ook de bronnen erbij en een foto.